Stiekem Liep je al, dus dit heb ik net gefilmd. <laughs> Dat is mijn intro'tje ja. dan nu. Ja. Kom. O, je okay. staat op mijn tenen. Of zelfs uh, helemaal alleen het uh, op te zitten. Ik schrik er gewoon van als ik mezelf zie. Hallo collega, mijn naam is Max en in deze video ga ik jullie laten zien. Waarom staat hij nog op dit scherm? Ja, jij vindt me Dag, ik ben Rick van MBO Mediawijs. Tot ziens! Even opnieuw hier naartoe navigeren. In de hoop dat Renske dat misschien kan editen. En ik niet een heel nieuw filmpje hoef te maken. Mama mama mama. mam, College Amsterdam. En mijn experiment dat ging over uh, met name edu-tools uh, waar ik me op gefocust heb. Nee? Nee, jongens, je moet echt... Je oh! Je zit hier de <laughs> Had ik toch even een ja, fantastische one-liner? Ja, je aan het filmen? Ja! Oh, sorry hoor! En het is belangrijk dat je op dat paal... Oh, en die... Hoppa! <laughs> oh. ah. ah. Oké, okay, nou dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het niet